Ik kom toch helemaal niet geloofwaardig over. Als ik zo aan kwam doorgaan. Nou, ik kwam de machine maken. Ik sta vandaag in een lood waar het 2 graden is en waar jouw soepgroenten worden gemaakt. Ik ben vandaag onderhoudsstoringsmonteur. En vandaag ga ik aan het werk met Kees-Jan. Hoi, hallo. Goeiedag. Hoi. ben Hi. Lonneke. Jij bent hier monteur. Wat houdt dat precies in hier? We gaan straks gaan we kijken in de productie en dan zul je zien dat er een diversiteit is aan machines. Het ja. proces van wassen, snijden, verpakken ja. en alles wat daar storing aan heeft of onderhoud, dat gaan wij proberen weer te restaureren. Oké, okay, Lonneke, we gaan uh, vandaag een onderhoudsklus doen bij een uh, verpakkingsmachine. We hebben wel wat uh, aan de nodig, dus we nemen het karktje mee. Dan gaan we erheen. Dit is een boosdoener. Ik zie niks meer. Ik ben wel heel emotioneel. komt ook helemaal niet geloofwaardig over Als ik zo aan kan doen. Nou, Ik kom de machine maken. Kapotte machines raken mij gewoon. Oké, okay, we gaan dus vandaag het verwarmingselement vervangen van deze verpakkingsmachine. Ik wil kort uitleg hoe het werkt. We hebben de, van een zakje de onderkant en de bovenkant. De lengte van de zak, die wordt, die wordt dan dichtgemaakt. Dat wordt ook met een hittebalk gedaan. En die, dit taballetje is gesleten. Oh, dus die is niet goed. Je... Die, die gaan we vandaag vervangen. Oké, okay, nu hebben we het onderdeel hebben we eruit. Dan gaan we nu naar de werkplaats. Ja, dit gaat naar de werkplaats. Oké. Okay. Dan gaan we daar de nieuwe samenstellen. Dan gaan we weer terug monteren. Vind je nou het allerleukste aan je baan? De afwisseling die we hebben. Niet dagelijks weten wat je gaat doen. Dus je komt ja. aan s ochtends en dan is het maar eens afwachten. Wat naar gaat er En je werkt in een heel leuk team. Absoluut. Sommige vrouwen wel. Dat zou wel leuk zijn als een aantal dames ja. het team komen versterken. Nou, een curve. Helemaal goed gedaan. Ah, de machine doet het weer. En dit is, uh, dit is wat je koopt in de supermarkt. Hey, als uh, onderhoudsstoringsmonteur uh, moet je natuurlijk heel veel technisch inzicht hebben. Ja klopt, ja klopt. Oplossingsgericht zijn, snel kunnen handelen. Inderdaad, ik moet ook. Veiligheidsvoorschrift. En de veiligheidsvoorschrift uh, voldoende. Mijn taak zit erop. Ja. Mooi. Nou ja, heel erg bedankt. Ja. Ik vond het ook leuk om met je samen te werken. Maar ik had het zonder jou niet gekund hoor. dat was uh, heel de boel vastgelopen. Ik denk dat je wel, uh, wel geslaagd bent. Uh, ja? ja, absoluut.